Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 18 oktober. Omgaan met angst. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 27, vers 1. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn burg, mijn behoud. Voor wie zou ik beven? Het is onmogelijk om de bestemming die God jou heeft gegeven te bereiken als je toestaat dat je denken wordt beheerst door vrees. Vrees is een nauwe verwant van angst, en als je dat blijvend toelaat in je denken, bezorgt het jouw ellende en rooft het je vreugde. Ik heb een gevoel van vrees ervaren toen we onze reis voor een conferentie in India aan het voorbereiden waren. Ik was enthousiast over de geweldige mogelijkheid daar, maar het enige waar ik aan kon denken was de lange vlucht en de erbarmelijke situatie in dat land. Maar de Heer sprak tot mijn hart en liet mij zien dat ik mijn vrees moest overwinnen door mij te focussen op en te blijven in zijn woord. Als ik het had toegestaan om aan de negatieve aspecten van de reis te blijven denken, dan had het mij de vreugde en blijdschap ontnomen die God wilde dat ik zou ervaren. Vrees is een valkuil en je moet vastberaden zijn om er niet in te trappen. Als er dingen gebeuren met als doel angst of vrees in je hart te plaatsen, bijvoorbeeld onzekerheid over je toekomst of geconfronteerd worden met nieuwe situaties of uitdagingen, Wend je dan tot psalm 27 vers 1 en bid en beleid hardop. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrees of angst hebben? Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik proclameer vandaag dat U mijn licht en heil bent. Omwille van U hoef ik niet bang te zijn voor wat dan ook in mijn leven.